Hoi, zijn we weer. Vondel Gym. En we gaan jou klaarstaan voor Jouw. Jou. Wat staat er vandaag op het programma? Monkey bars. Dat betekent armspieren. Om de monkey bars te oefenen, hebben we een rekstok nodig. Zoek een speeltuintje bij jou in de buurt. Begin onder de rekstok, pak hem vast met twee handen. Zorg dat je een stevige grip hebt en vanaf hier trek je schouderbladen naar beneden. En heel rustig ontspannen. En weer omhoog. En heel rustig ontspannen. En dit probeer je drie keer vijf keer te doen. En nu gaan we naar het next level. <lacht> Voor volgende hebben we weer een rekstok nodig. Die gaat erin hangen en dan gaan we een rondje draaien. Hier blijf je dan even twee seconden hangen en dan draai je weer terug. Ah! <laughs> Volgende week staat er we een nieuwe training op het programma. Dus check de website, kan jij met ons meedoen. Niet doen! <laughs>